Sinds dat ik denk ik een jaar of tien was, wilde ik wel al iets voor mezelf gaan beginnen. Dat nu Pizza een super gaaf bedrijf is waarin je ondersteund wordt op elke manier die je nodig hebt... ...maar wel genoeg vrijheid hebt om te doen waar je goed in bent en waar je warm van wordt. Als ik gewerkt had, dan ging ik gewoon even rustig op mijn, op mijn werkbank zitten als ik klaar was met werken. En dan keek ik gewoon om me heen en dacht ik bij mezelf, oh, dit is gewoon mijn filiaal. Nou, wat ik geleerd heb de afgelopen twaalf jaar. Iedereen wordt gelukkig van groei en iedereen wordt echt vet ongelukkig... van niks leren stilstaan en elke dag hetzelfde doen. M mijn store managers vervullen nu eigenlijk de functie die ik uh, jaren zelf heb vervuld. Ja, Steven staat nu natuurlijk boven mij, maar ik had aan hem gevraagd... of ik zoveel mogelijk zelfstandig mocht doen. En uh, die ruimte geeft hij mij ook. Ik heb nu een paar jongens van tussen de 19 en de 22 die gewoon die winkel kunnen draaien alsof het hun eigen zaak is. Ja, en als ik dat dan zie en ik zie die gasten daar vrolijk van worden, ja daar word ik wel gelukkig van. De voldoening wat mij betreft zat in dat je gewoon een mooie zaak aan het opbouwen bent. Uh, waar je voor een hele langere periode uh, heel veel profijt en geluk uit kan halen. Want er is geen ondernemer bij New York Pizza die niet enthousiast wordt van een eigenlijk veel te drukke spits op zondag. En het dan toch weer geregeld hebben met z'n allen aan het eind van de avond. Dus ja, als je zo iemand bent, dan uh, ga ervoor. Het New York Pizza DNA: Attitude. Het streetwise moet je hebben. Dat je dedicated moet zijn. Zeker, New York Pizza zit heel erg in mijn hart. Ik zou het logo bijna op mijn arm kunnen zetten, laten we het daarop halen.